Het verzuim in ons land neemt steeds verder toe. En met name stressgebonden klachten komen steeds vaker voor. Elke dag verzuim kost u gemiddeld 350 euro. Volgens onderzoek van TNO Arbeid zit ruim 16% van onze beroepsbevolking inmiddels in de voorfase van een burn-out. Stressgebonden klachten veroorzaken nu 64% van het werkgerelateerde verzuim. En door de coronacrisis neemt dit alleen maar verder toe. Fysieke klachten vormen nog eens 20%. Het doorontwikkelde preventief medisch onderzoek van PSA Tent, ook wel PMO genoemd, is samen ontwikkeld met het AMC in Amsterdam. Het is erop gericht deze twee verzuimoorzaken preventief aan te pakken. We screenen eerst door middel van digitale vragenlijsten welke werknemers dreigen uit te vallen en zetten daar vervolgens gerichte interventies op in. Als een werknemer rood scoort, is er een grote kans op verzuim omdat we er zo vroeg bij zijn, kunnen we dat gelukkig in zo'n 80% van de gevallen voorkomen. Is er sprake van stressklachten, dan neemt een van onze ANO-psychologen contact op met de werknemer buiten werktijd. We achterhalen de oorzaak van de problemen en vervolgens wat er moet gebeuren om die op te lossen. Indien een werknemer fysieke klachten heeft, is vaak fysiotherapie nodig. Voordat we zo'n traject beginnen, leggen we dit anoniem aan u voor. We hebben een landelijk dekkend netwerk zonder wachtlijsten. Voorkomen is beter dan genezen. En met onze aanpak bent u ervan verzekerd dat we veel verzuim in uw organisatie gaan voorkomen. Het PMO valt onder de werking van artikel 18 van de Arbowet en artikel 2.15 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. U voldoet dus gelijk aan alle wetgeving op het gebied van PMO's. En BS ATENT valt onder de werking van het Medisch Beroepsgeheim en de AVG. Uw werknemers kunnen er gerust op zijn dat alle informatie vertrouwelijk is en blijft. Het inzetten van het PMO is heel eenvoudig. Onze helpdesk neemt contact met u op en regelt alles voor u. U krijgt uw eigen dashboard, zodat u kunt zien hoe uw organisatie het doet. Wilt u meer weten? Stuur een mail naar info.psatent.nl of bel met onze helpdesk.